Stéphane Genoux, goedendag. Als we terugkijken op de voorbije week, dan was er die belangrijke Raad van Bestuur bij Proximus. De Raad van Bestuur heeft eindelijk beslist wie de opvolger wordt voor Dominique Leroy, de Fransman Guillaume Boutin. Die start in een moeilijk klimaat, hè? Die start een beetje in een moeilijk klimaat inderdaad, want uh, tegelijk met zijn aanstelling is ook bekend uh, geraakt dat uh, de vakbonden de onderhandelingen die werden gevoerd voor het transformatieplan hebben verworpen. Dus de komende weken komt er voor hem de belangrijke opdracht om terug te onderhandelen met de vakbonden, We proberen dat plan wat aan te passen. Uh, dat plan is heel belangrijk en, en die relatie met de vakbonden is ook heel belangrijk, want in de komende jaren gaat uh, Proximus toch heel sterk moeten toekijken op de kosten. Dat gaat via de onderhandelingen steeds met de vakbonden en dus dit goed afhandelen is ook belangrijk om in de komende jaren de kosten bij Proximus onder controle te kunnen houden. Want die kosten worden een van de belangrijkste groeidrivers voor Proximus. We zitten in een zeer competitieve omgeving, de telecommarkt. Het is een beetje een zero-sum game geworden. Wat de ene wint, verliest de andere. Dus omzetgroei is moeilijk. Vandaar dat de kosten des te belangrijker zijn. Ja, de kosten zijn heel belangrijk. En tegelijkertijd moet er zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe technologie en in de toekomst. Ja, Proximus moet die afweging maken, kosten beheersen om de kaststromen op niveau te houden, want die kaststromen gaan moeten aangewend worden voor belangrijke investeringen. We hebben allemaal wel vaak gehoord ondertussen van 5G. 5G in een paar jaar tijd zal een belangrijke investering verven. En ondertussen hebben we natuurlijk ook de fiber to the home, de glasvezel, die gaat gelegd worden tot aan de, aan de deur van de huizen. Uh, en dat zijn investeringen die misschien nog wel zwaarder zijn dan 5G, Ook moeilijke investeringen. We moeten al de leidingen in de grond leggen natuurlijk. Dus dat gaat Zeer kapitaalsintensief zijn. Dus inderdaad, Proximus moet die winsten op niveau houden. Enerzijds om anderzijds te kunnen investeren. En dan is er natuurlijk nog het laatste element. Moeten ze ook nog de dividenden kunnen uitbetalen aan zijn aandeelhouder. Ja, een van de hoofdaandeelhouders is nog altijd de Belgische staat. Die vraagt eigenlijk een constante dividendpolitiek. Zal Proximus dat kunnen volhouden op termijn? Ja, de staat als meerderheidsaandeelhouders voor het budget is belangrijk dat dividend van of toch niet onbelangrijk, dat dividend van, van Proximus. Uh, dus Proximus moet dat toch proberen uh, te garanderen in de toekomst toe. Met die investeringen van glasvezel, in glasvezel en 5G die ze moeten doen is het wel mogelijk, als ze dat zouden willen versnellen, dat die investeringen wat naar omhoog hoog zouden gaan. Maar Proximus betaalt vandaag eigenlijk zijn volledige kaststrom al uit aan zijn aandeelhouders. Nu is het gelukkig zo dat Proximus een balans heeft met weinig leverage, met weinig schuld. Uh, dus wat ze zouden eventueel ook kunnen doen, is toch die investeringen wat verhogen, waardoor ze tijdelijk met negatieve kaststromen zitten, maar ze kunnen dat financieren met uh, meer schuld op de balans. Laat ons dan tot slot nog eens kijken naar de beurskoers van Proximus. Het bedrijf heeft een beetje een moeilijke periode achter de rug sinds het vertrek van Dominique Leroy. Hoe gaat het eigenlijk met de beurskoers vandaag? Wel eigenlijk sinds het begin van het jaar heeft die beurskoers het vrij goed gedaan. We zijn ongeveer 17% hoger. Maar dat heeft misschien meer te maken met de obligatiemarkten dan met Proximus aan zich. Omdat op de obligatiemarkt hebben we een sterke rentedaling gezien. Proximus met zijn vrij stabiel dividend is eigenlijk een alternatief voor een obligatie. Vandaar dat Proximus met die rentedaling goed gepresteerd heeft op de beurs. Wat we wel zien is de laatste dagen zien we toch wat een afkalving van de koers. En dat heeft vooral te maken met het verwerpen van een transformatieplan door de vakbonden, waardoor men mogelijk minder kostenbesparing gaat verwachten dan aanvankelijk gedacht, bij gevolg wat de negatieve reactie de voorbije dagen. Stéphane Genoux, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.